Voor het geval je uh, de vorige video van ons niet hebt gezien, wat, wat is de plexer? Wat ja. is het voor apparaat? Nou. Ja, oh, er is hier, klik hieronder als je die video nog wilt kijken, um, want het is eigenlijk... Je moet hem eigenlijk kijken. Wat ja. is de plexer? Nou, plexer is, zoals ik al eerder zei, het is eigenlijk een beetje een bliksem uit een potje. En het, het, is... het zorgt, er, zorgt voor ja, de geïoniseerde gasmoleculen. Hè? komen, ja, we, komen weer we weer. Met de, ja, de geioniseerde de gasmoleculen. gasmoleculen. Maar het zorgt ervoor dus dat eigenlijk wat de lucht is, dat wordt een elektrische lading aangegeven. En dat geeft een flitsje. En eigenlijk is dat de bliksem, naar mijn idee. Ja, dat en... klopt. Dat vond ik wel een goede uitleg. Dat je dus met, met kleine bliksemschichtjes de huid strak trekt. Precies. Nou, dat is het. Misschien oh, goed om te zeggen: het is een alternatief voor. De ooglidcorrectie, de onderooglidcorrectie, maar kun jij uitleggen waarvoor de plexer geschikt is? Nou, de plexer is naar mijn idee het meest geschikt dus voor drie hele goede indicaties, dat geeft uitstekende resultaten. Indicaties voor de plexer zijn met name deze, dit, dunne huid, dus dunne huid, deze. Valt er wel mee? Ja, valt wel mee. <laughs> dit ook. Bovenoogleden. Bovenoogleden. En eigenlijk fijne rimpeltjes. En fijne rimpeltjes vind je met name hier rond de mond. Ja. En ja je hebt ook wat van die huid, daar zou het ook goed kunnen werken. En dit soort lijntjes hier bij de hals. En, nou ja goed, dat heb jij niet, bij het décolleté. Ik heb wel een Ja, Jazeker, maar je hebt niet <laughs> op dit moment van die fijne lijntjes. Nee, dat klopt. Wat ik merkte aan de reacties bij onze vorige video, sowieso op het hele artikel, is dat mensen tegenwoordig op zoek zijn naar een alternatief voor plastische chirurgie. Mm -hmm. Ervaar je dat eigenlijk ook zo? Dat mensen daar op zoek naar Ja, zijn? dat mensen niet meer willen snijden. Nee. En dat ze heel graag dus iets willen uh, wat snel is en effectief. Ja, tuurlijk. Eigenlijk zoeken, zoeken we nog steeds naar het welbekende toverstafje. Ja. Dat is echt gewoon met Simsalabim. En alles is gone. Ja, hè? Photoshop, maar dan gewoon real life. Nou, daar zover zijn we nog niet. Nee. Maar... Uh, Natuurlijk willen mensen gewoon met zo min mogelijk pijn, met zo min mogelijk uh, ja, downtime. De, de, downtime en zoveel mogelijk resultaat. Nou, dat, dat, is, dat is waar we allemaal naar op zoek zijn. En die plexer, dat is eigenlijk wel een heel goed, goede manier, weer een goede tool om daar weer een stapje verder bij te komen. De downtime waar we het dus net over hadden qua... Uh, mensen zijn op zoek naar iets wat snel voorbij gaat of zo, zeg maar, wat snel resultaat geeft. Hoe lang duurt de downtime bij de plexer? Nou, Hoe lang ben ik de onder de dekens met de dekens over mijn hoofd? Oké, okay, nou, onder de dekens, Ja. ja. Dat, is, um, dat is drie dagen. Drie tot vier dagen, want dat is de zwelling. De zwelling is niet goed te camoufleren. Nee. Zeven dagen... Dan uh, een beetje, die... beetje in, in het huis rondlopen, eventueel een klein boodschapje doen en dan weer heel snel weer terug. <laughs> ja? Dat, dat ja. is zeven dagen. Ja. Snap je? Ja. En drie tot vijf weken is een beetje camoufleren. Camoufleren terwijl je op het werk bent, want het wordt een klein beetje rood. Nou. Ja, en nou heb ik dus met, met zo'n zo ooglidcorrectie, als ik dat in het ziekenhuis doe, ben ik ook drie dagen toch uit wat zijn de voordelen zeg maar, van de plexer op, op, de, op, de, op de ooglidcorrectie? Nou. behalve dat het gewoon heel snel gaat? Ja, het gaat heel snel. Eén. Tweede is, uh, je hebt uh, te maken dus met inderdaad geen operatie. Dus ja. het operatierisico is er gewoon niet. Dat is toch wel heel fijn. Ja. ja. Dat uh, derde is uh, ja, dat de hersteltijd er gewoon echt een stuk minder is. Ik bedoel, een, een operatie is gewoon echt wel wat heftiger. Maar wat misschien uh, mensen wat minder vergeten, is dat een operatie trek je eigenlijk altijd meestal zo dat. Huid weg. weg. Dus dat is alleen maar op één vlak. Ja. Snap je dat? Mm -hmm. Nu met de Plexer gaat dat, trekt dat allemaal samen. Allemaal. Oh, het hele gebied? Het hele gebied. Dus het gaat niet zo, yeah. maar het gaat zo. En dat zorgt ervoor dus dat je je hele vorm van je ogen gewoon wordt gevolgd en waardoor het uitgesloten is, is dat het onnatuurlijk uit gaat zien. Dat je niet een ander oog krijgt. En dat is echt een heel belangrijk voordeel. Het feit is, is dat je gewoon sta je voor de spiegel en dan zie je toch net die beginnende rimpeltjes en et cetera. Dat, dat, is, dat is herkenbaar. Als je bent met die plexer, kan je gewoon dat kleine beetje, kan je goed herstellen. Terwijl als je voor naar een chirurg gaat, ja. en die zegt van ja, uh, mevrouw, komt u maar over tien jaar terug, want dit is helemaal niks. Nou, dat is, dat is een beetje een botte chirurg. Ik zou dat wat anders zeggen, maar hij heeft wel een beetje gelijk. Je moet daarin een veel grotere uh, afwijking moet je hebben om het zinvol te laten zijn. Oh. En hier kan je met een wat kleinere afwijking, kunnen we dat toch goed behandelen. En... Ja, want ik zit dus nu al... Maar ook echt, volgens mij doet iedereen dat, dat je toch een beetje zo kijkt van, oh ja, het, vroeger hing het niet zo. Precies, ja. Maar uiteindelijk denk ik dat als je het resumé, uh, daar ben ik altijd van, de plexer is echt geschikt voor rond de ogen. Ja, dat vind ik echt het belangrijkste indicatiegebied. De rokerslijntjes, voor het geval dat je bang bent voor naalden. Precies. En dan hebben we toch, maar dit is ook altijd een beetje dunnig, die kaaklijn. ja. Kan ja. dat niet? Ik heb het wel gedaan. Het gaf een resultaat. Mensen waren er ook tevreden over. Maar ze klaagden wel over dat het toch langer duurde voordat alles weg was. Dus dat het de hersteltijd was wel een stuk langer. Ik merkte gewoon aan de, aan de reacties op die video. Dat het gewoon ja. Dat het een populaire, een, een populaire behandeling gaat worden. Ja is. maar dat is ook wel terecht. Dat is echt terecht. Ik heb nog. Ik kijk met. Ik werk nu aan vijf, zes. Misschien een klein jaartje. Nu met, met deze behandeling. De resultaten wat ik terugkrijg van mijn patiënten, en ik ben, daar ben ik heel eerlijk in. Ik denk altijd zo van, nou, daar komt vast en zeker iemand die niet, niet tevreden. tevreden is. En ik heb het nog niet. Nog, nou, ik heb één patiënt, maar die kon ik niet, omdat het iets die was, die kon ik niet zo goed behandelen. Omdat ze ja, te nerveus was. Dus die kon niet de resultaten krijgen die ze had. Maar de rest is echt heel tevreden. Maar ook mensen. Die eigenlijk geïndiceerd zijn voor een ooglidcorrectie. Dus waarvan ik zou zeggen: Goh, doe maar een ooglidcorrectie. Maar die gewoon, ja, gewoon op een of andere manier geen operatie behouden. Nou, dat is toch wel heel uitstekend. Dat is echt heel goed. Super bedankt voor het kijken. En wil je op de hoogte blijven van allemaal video's? Abonneer je dan op mijn kanaal. En je kunt me ook vinden op Facebook, Twitter en Instagram. En natuurlijk mijn blog, furl.nl. Dankjewel voor het kijken. Doei!